Ik ben vandaag voor 100 dagen, 100 banen in een onderhoudsloot van KLM. Ik ben vandaag die icing monteur. Nou, dat lijkt me echt super cool. Dit is Alan en jij bent die icing monteur. Als ik aan die icing denk, dan denk ik een beetje aan die antivries die je in de winter op je auto spuit. Zit ik dan goed? Ja, bijna. Het is alleen voor vliegtuigen die als ze vroeg heeft buiten, dan mogen ze niet opstijgen voordat het gede-iced is. En ik ben monteur van de machines. Als storingen zijn, dan moeten wij dat zo snel mogelijk voor helpen. Ja, want die vliegtuigen moeten in natuurlijk. Ja, zo snel mogelijk. Let's go. Wat gaan we nou precies met die stopwatch doen? Nou, we gaan de boom snelheden controleren. Er zijn vaste tijden. Mm -hmm. Dat heeft de KLM vastgesteld van binnen hoeveel seconden die van boven naar beneden moet. Mm -hmm. En die dingen van links naar rechts. Oké. Okay. Ik ga wel bijna bij jou op school nou. <laughs> Hoe hoog gaat die eigenlijk? Weet je hoeveel meter? Hoog. Ja, heel ja. hoog. Oh, error. Ja. Oh jee. We hebben een error. We starten nou niet neer toch hè? Nee, nee, nee, nee. Ah. Ja. is een Zo, <laughs> ja. So, ja. Ja, het is veel te snel, 1402. Ja, deze machine heeft iets veel hebben ja. Nou, er waren best wel wat storingen. De boomsnelheid was niet goed. We gaan nu naar de garage. Ik heb allemaal een reuze gereedschap gevonden. Dat hebben we niet nodig. Waar kijk je nou naar hier? Even kijken of ik iets al zo kan zien. Misschien brandstoflekkage. Zie je dat het stekkertje los zit en dat is via brandstoffilter. Gaan we nou de boomsnelheden doen? Hoe ben je er nou op, op om dit te gaan doen? Hier heb je niet echt eigenlijk een opleiding voor. Ik heb uh, automonteur gedaan. Dat komt hier dus wel heel, helemaal anders dan uh, yeah. auto's. Yeah. Maar de basis is wel hetzelfde. Okay. Lukt het? Ja, we zijn bijna klaar. Oké. Okay. Wat vind je nou het leukste gedeelte van je beroep? Ja, dat is dan toch de winterperiode. Moet zich ijs worden, dan staan we daar ook wel eens van 5 uur s ochtends tot 4 uur s middags, vijf uur. Wij zijn er echt bij als stuk gaan dat we gelijk zo snel mogelijk repareren. IJs uitspreken. Deze moet zijn. 24, 26. Ja, hij is precies 26, dus hij is goed. Ja. Hij is goed. Je moet natuurlijk heel flexibel zijn qua werktijden. Ja. Echt zo'n mentaliteit. Veiligheidsvoorschriften zijn heel belangrijk. Ja. En het teamwork. Ja, en je moet natuurlijk als die Arsene gewoon altijd je hoofd koel houden. Ja.